Ja, welkom allemaal. Dit is uh, het tweede college van het vak, bachelorvak programmeren en correctheid, of programma correctheid beter gezegd. We gaan uh, vrolijk verder waar we gebleven waren de eerste keer. Heb ik een algemene introductie en motivatie gegeven voor, voor dit vak. En we zijn uh, toen gekomen uh, bij deze slide... Uh, we hebben gedefinieerd uh, zogeheten correctheidsspecificaties. Je ziet hier wat heet een hoortribbel, een preconditie en een postconditie. P is een preconditie en Q is een postconditie. En daartussenin daar staat een statement, ofwel een programma. En we hebben al informeel gezien wat daar de betekenis van is. Heel abstract gesproken specificeert het het input-output gedrag van die statement. En wat specifieker... Uitgedrukt staat dit voor het volgende, dat elke berekening van die statement vanuit de begintoestand waarin P geldt, als die statement termineert, dan termineert hij in een toestand, eindtoestand, waarin Q geldt. Dus dat is een formele specificatie van, uh, van, van, je, van een statement of dan wel van een uh, programma. We hebben toen de, laatste, de eerste keer gezien wat kun je daar dan mee doen. Vervolgens, behalve uh, specificeren dus wat je programma geacht wordt te doen, nou, je kunt het ook gebruiken voor testen. Dat wil zeggen, je genereert inputwaarden voor je programmavariabelen van die statement S zodanig dat die de preconditie B waarmaken. En dan draai je de hap. Dat wil zeggen, je executeert die statement hè, op, een, op een machine, hè, op de virtuele machine, als bijvoorbeeld die statement S Java programma is. Nou ja, dan uh, wacht je maar tot die termineert. En als die getermineerd is, dan kijk je in die eindtoestand en dan kijk je of die postconditie geldt. Dat is dus testen. Ja, daarmee kun je dus nooit uitputtend... ...de correctheid van zo'n statement uh, valideren. Want er zijn oneindig veel mogelijke inputwaarden uh, doorgaans ...en oneindig veel mogelijke berekeningen. Die kun je dus niet allemaal bij langs lopen. Wat we in dit vak laten zien... ...is een andere manier om dit te valideren. Dat is door een dergelijke correctheidsspecificatie te bewijzen. Formeel te bewijzen. Precies zoals je in de propositielogica bijvoorbeeld propositionele formules kunt bewijzen of in de predikaatlogica predikaatlogische formules bewijzen, bijvoorbeeld met behulp van het systeem natuurlijke deductie. En zo'n axioma-systeem, zo'n verificatiesysteem of gezegd bewijssysteem bestaat uit een stel axioma's en een stel bewijsregels. Die axioma's zullen doorgaans hele evidente uh, waarheden zijn, hè? waarheden als een koe zogezegd, die je op je boerenverstand al uh, wel aanvoelt. Die bewijsregels die zullen doorgaans ook simpel zijn, hè? bijvoorbeeld in de, in de logica heb je de modus ponens. Als je als premisse hebt P impliceert Q en je weet volgens dat P het geval is, nou, dan kun je Q afleiden. Het verrassende is dat je met dergelijke eenvoudige axioma's en een eenvoudige bewijsregel toch hele ingewikkelde beweringen vervolgens kunt afleiden. Dus vanuit simpele dingen, door herhaalde toepassing van die bewijsregels op die axioma's kun je komen tot complexe beweringen. Nou, hetzelfde liedje willen we doen voor dit soort correcte specificaties. Dus wat gaan we doen zometeen? We gaan kijken wat zijn ja, basisaxioma's, wat zijn zeer evidente uh, ware correctheidsspecificaties en wat zijn uh, geldige bewijsregels. Maar daartoe gaan we eerst kijken, van, ja, wat zijn onze statements nu eigenlijk. Hè, want zo'n axiomasysteem, zo'n bewijssysteem is natuurlijk ook afhankelijk van je programmeertaal. Je hebt niet één bewijssysteem van alle programmeertalen. Dat dat moet ge-customized in goed Nederlands worden naar de specifieke taal en naar de specifieke uh, taalconstructen. Uh, bijvoorbeeld uh, exception handling uh, in Java vereist speciale bewijsregels en multithreading zal weer een andere soort bewijsregels vereisen. En noem maar op. Maar we houden het in dit college uh, simpel. Dit is een introductie tot uh, het redeneren over correctheid van programma's. Nou, dan willen we eerst zien of dat idee van het bewijzen van correctheidsspecificaties uh, of dat überhaupt wel te doen is. Hè? En dan ga je dus niet kijken naar een ingewikkelde taal als Java. Dan ga je naar een naar zo simpel mogelijke taal, maar wel computationeel expressief genoeg. Hier is een simpel wild taal, uh, maar die taal op zich is al Turing compleet. Uh, je kunt er wel alles in uh, coderen, alleen ja, hogere programmeertalen als Java en dergelijke gooien er nog steeds veel meer uh, andere constructen toe, waardoor het uh, programmeren ja, gestructureerder en, en, en beter kan. Nou ja, dat beter, dat is dan nog te vragen in de praktijk natuurlijk. Maar goed, dit is uh, dit is ons uh, wildtaaltje. He, dit is ook de kern van, van, van Java-programma's, bijvoorbeeld de, de, de bodies van de methode zijn dit de meest voorkomende controlstructuren. Nou, laat ik het rijtje bij je langsgaan. Uh, even opmerken, dit is het formalisme van BNF. Ik neem aan dat jullie uh, dat kennen, grammatica, formele grammatica. Uh, dan zie je hier links, dat is een non-terminal. En, voor, en dan heb je verschillende grammatica-regels die zeggen dat je zo'n non-terminal bijvoorbeeld kan herschrijven tot een terminal hier, skip. Skip is dus een terminal of een identifier. En skip, uh, ja, vroegen we toe, vragen we niet waarom, want het doet niks. Maar uh, soms is het wel uh, handig om dat uh, in je, je toolbox te hebben. Dus een basis statement uh, is een skip statement. Dan hebben we een uh, assignment. We gebruiken hier uh, de kolom isgelijk teken, anders dan in Java dat alleen maar een isgelijk teken gebruikt. En dit is de klassieke assignment. Dus wat je doet, je evalueert die uh, rechterkant van, uh, van dat assignment teken, die expressie T, die evalueer je. En dat ken je toe aan, die, aan, die, aan wat aan de linkerkant staat. Maar we zullen zo nader ingaan wat nou precies aan de linkerkant en de rechterkant kan staan. Afkoorts nou, hebben sequentiële compositie, dat wil zeggen, doe het een na het andere. Dus S1 moet eerst uitgevoerd worden voordat je met S2 kan beginnen. Dan hebben we de bekende keuzestatement. Hier heb je een boolean conditie en afhankelijk van die boolean conditie voer je de den tak uit, de dan tak He, dus als b waar is dan executeer je S1 en dan dus executeer je S2 en dan heb je de beruchte while-statement die zorgt voor willekeurige iteratie He, Want de taal zonder de while-statement bijvoorbeeld zou niet Turing-complete uh, zijn maar met uh, de while-statement is deze taal Turing-complete ja hangt het natuurlijk maar wel even af van wat je onderliggende datastructuur is maar we zullen zien uh, Per definitie beperken we ons tot programma's met alleen maar integer variabelen en boolean variabelen. En van de integers nemen we ook nog aan dat we er oneindig veel hebben. We hebben bijvoorbeeld dus niet max int en dergelijke. We hebben dus niet te maken met uh, overflow. En ook niet met uh, modulo uh, rekenen. We nemen gewoon aan dat we uh, alle integers uh, tot onze uh, beschikking hebben. Nou, even terugkomen tot die while statement. Dat is dus. Uh, de bekende iteratie, zolang b het geval is, voer je de body uit en je vliegt pas uit de bocht als de boeien-guard niet waar is. Nou, een heel simpel voorbeeldje van een uh, drietal uh, assignments in, in deze volgorde. Hier is x een, uh, verondersteld te zijn een integer variabele. Zoals je ziet, uh, hebben we hier een statement, maar we hebben niet expliciet een declaratie gedeeld. We zeggen niet, dit zijn onze variabelen en dit zijn de types van die variabelen. In zekere zin is het ongetypeerd, maar we gaan ervan uit dat de type wel duidelijk is van, van de context. So, uh, eh, want we hebben alleen maar integer uh, uh, variabelen en boolean variabelen, dus dan maakt de context uh, maakt wel duidelijk wat het, uh, wat het is. En een array hier aan de rechterkant van deze assignment, daar staat een, uh, wat we noemen, een subscripted variable. Je indiceert hier een, uh, een element, of je duidt hier een element van een array A aan. En je ziet hier aan de index dat die a een eendimensionale array is. En we zullen zo meteen nog uit, iets uitvoeriger ingaan op die arrays. Maar arrays zien we eigenlijk uh, als functies, in dit geval een functie van... Integers naar integers. Dus zo'n array kan aan elke integer een ander integer uh, toekennen. Of zeg maar, kan oneindig veel integers opslaan. En hier ken je dus aan die variabele x uh, de waarde toe die op de ieder index van uh, die array A staat. Nou ja, en hier, wat doe je hier? Hier pak je het jede element van A en dat ken je aan de ieder element van A toe. En vervolgens, wat doe je hier? ken je de elementen, de waarde van x aan aj toe. Als het goed is, zou dit een swap moeten zijn. Als, als, als je hier voor ai en aj gewone variabelen neemt, zeg maar i en z, dus geen array variabelen, dan is het wel duidelijk. Maar de vraag met zo'n array, daar gaan we zo meteen verder op in, is, ja, deze... Statement, swap die ook in het geval van aliasie. Want bijvoorbeeld i en j kunnen naar dezelfde locatie uh, verwijzen. Dat geldt wel, dit swapt die elementen ook, maar bij arrays moet je altijd uh, oppassen voor aliasie. Voor, voor maar daar komen we nog uh, uitgebreid op terug. Ik heb even een vraagje. Vragen. Ja, graag. Uh, de de sequentiële compositie hier uh, is uh, ambigu. Maakt dat, uh, maakt dat uit? Uh, je kunt namelijk ja. die, die, die punt komma ofwel links groeperen ofwel rechts groeperen. Ja, nee, dat is een uh, goede. Ja, we gaan dus uh, in de syntax, het is ambigu. En we gaan er dus uh, vanuit dat het uh, uh, associatief is. Ja? We, voor ons maakt het niet uit in welke volgorde die statements uh, staan. En daarom laten we de haartjes uh, weg. Wil je het desambiguëren? Ja, dan zou je hier inderdaad haartjes uh, moeten neerzetten. Maar dit is verder de enige vorm van ambiguïteit. Want we gebruiken die if-vie construct om duidelijk. Hè? Die vie is een delimiter van deze uh, if-then-else. En die odd hè, is een delimiter van while. Want zou ik hier een puntkomma achter zetten. Ja, dan kan ik het maar op één manier lezen. While dit. En dan gevolgd er uh, Zou je die odd weglaten. En hier puntkomma. Ja, dan wordt het ook weer een ambigu, Want dan weet je niet of s1 één gevolgd dat, dat de body is. Dan wel die andere statement. De continuïteit is de continuatie is van die hele statement. Ja. Oh ja, wat, S2 in the wild, dat noemen we ook wel de wild body. Uh, ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, noemen we de wild body. Ja, ja. Dus deze V en die odd, die zorgen ervoor dat, uh, dat, dit niet, dat deze statements in een sequentiële context niet ambigu zijn. Dat, uh, maar hier uh, maakt het voor ons niet uit, omdat we het gewoon uitgaan van uh, associativiteit. Dus dat het niet uitmaakt uh, waar die haken staan, omdat de volgorde toch bepaald is. Dit heb ik al genoemd, de, de, de types waar we van uitgaan uh, in dit taaltje. Zijn, uh, we hebben basistypes, dat zijn de integers en de en en, de en zoals ik al zei, dit zijn de mathematische integers. Hè? 0, 1, 2, 3, min 1, min 4 enzovoort. Ja? En dit zijn gewoon de klassieke booleans, uh, true en false. En nogmaals, we hebben geen maxint, we hebben geen overflow en, en dergelijke. En voor arrays hebben we geen... Uh, Bounds, we hebben geniet een array out of bound exceptie, je kunt zover uh, uh, uh, als je wilt in, uh, in een array uh, indiceren en dat wil zeggen dat in abstracto een uh, type van een array een functie is van met als domein ja, het cartesisch product van deze basistypes, dus t1 tot en met tn zijn wederom basistypes, dus het zijn gewoon integers of booleans. Dus een functie neemt een n-duppel van integers en booleans als argument en lepelt dan ook weer een basistype op, dat wil zeggen een integer en boolean. Ja. Dus die beperking van t1 tot en met tn tot integer boolean betekent dus dat we geen higher order uh, uh, ja, functies hebben, dus ook geen arrays van arrays en dergelijke. Dat ja. zijn uh, wat dat betreft uh, platte, platte dingen. Platte dingen. Hoewel je met currying natuurlijk wel weer kunt modelleren, maar daar gaan we even niet uh, op in. Dus hier, we zien arrays als uh, eerste orde functies uh, met, met, uh, dit, met als argumenten uh, basistypes. types Dus uh, argumenten zijn integers of dan wel booleans en het resultaat is ook weer een integer of een boolean. Dus wat dat betreft houden we het allemaal simpel. Uh, ja, dus nog even... Uh, uh, dus we onderscheiden nu twee soorten variabelen. Uh, er zijn de simpele variabelen, hè, zoals x, y en z. Die zijn dan van een basistype. Dat is al wel een integer dan wel een boeien. Ofwel, we hebben array uh, variabelen. En die zijn dus van een hoger uh, type. Uh, even kijken. Ja, dus hier, in deze assignment, dat zullen we zo meteen nog zien. Hè, maar... Die u kan dus een simpele variabele zijn. Hier kan gewoon staan x wordt 0. Ja, dus dan kun je de waarde 0 toe aan de integer variabele x. Maar zoals je hier al ziet, het kan dan ook zo wat we noemen subscripted variable. Of misschien beter Nederlands, een geïndiceerde uh, array element. Dat kan hier ook links staan. Maar dat zijn dus de twee mogelijke expressies aan de linkerkant van zo'n recycle. En aan de rechterkant, ja, is het uh, een willekeurige expressie. En daar gaan we nu even naar kijken. Ik geef het even snel. Uh, dan heb je even de... Uh, zie je weer de, de, de, de touch en feel of, of zo'n formele grammatica. Hè? Want uh, ongetwijfeld zul je dat al ergens in een vak gehad hebben. Uh, uh, ja, hoe je formeel de grammatica van een programmeertaal taal definieert. Doordat je bijvoorbeeld een parser kunt uh, definiëren, die een string in je programmeertaal herkent. En vervolgens kan zo'n string van je programmeertaal, dat dan herkend wordt door een compiler, uh, naar machinecode gegenereerd worden. En ja, zo'n parser is allemaal gebaseerd op een formele definitie van die grammatica. En een van de basiselementen uh, uh, elementen in willekeurige programmeertaal zijn de expressies. Ja, en hier zie je dan zo'n, wat je ook wel noemt, een inductieve definitie van alle mogelijke expressies. Zo, we hebben, uh, we nemen aan uh, een vocabulaire bestaande uit uh, constanten en operaties. Je hebt een, uh, con, eigenlijk noemen we dat hier blijkbaar allemaal constanten. Maar een, je hebt de constanten van een basic type, dat, dat is doorgaans wat je onder constanten verstaat. Dus dat is 0, 1, 2, en, uh, symbool 0, 1, 2, 3. Uh, en verder andere notaties, decimale notaties doorgaans voor de integers. Of de of booleans, true en false. En daarnaast heb je constanten van een higher uh, type. Dus dat zijn dan uh, de operaties. Uh, en we veronderstellen ja willekeurige uh, operaties. Dat, dat, uh, dat leggen we, daar leggen we ons niet op vast. Van, uh, we beperken ons niet tot uh, bepaalde operaties. We uh, kunnen die vrijelijk gebruiken. Dus we hebben hier plus, mm, uh, min en uh, maal en operaties, min, min, max, div enzovoort. Hele standaard uh, operaties. En dit zijn dus allemaal. Uh, uh, binaire operaties die nemen twee argumenten en labelen één resultaat op. Uh, we zullen in de, in de, ook zoals dat uh, de gewoonte is veel van veel van deze operaties de infix notatie gebruiken, uh, Nou, dat dat gewoon standaard uh, is. Uh, verder hebben we uh, bijvoorbeeld uh, boeien-operaties van, van gelijkheid, uh, testen of twee uh, integer-expressies uh, dezelfde waarde aanduiden. Of bijvoorbeeld uh, kleine, uh, of de kleiner-dan-relatie op de integers. En dan hebben we bijvoorbeeld ook nog allemaal uh, de, de boeien-connectieven. Uh, negatie en uh, we hebben ook uh, is gelijk... Uh, voor uh, boeienwaarden en verder disjunctie, conjunctie enzovoort. Die allemaal voldoen aan de standaard uh, waarheidstabellen van, uh, van de propositielogica. Dus dit is de hele mikmak aan uh, constanten en operaties waarvan we uh, mogen uitgaan. Nou en dan kunnen we dus formeel uh, onze expressies uh, definiëren. En dat gaat dus op deze inductieve wijze. Het basisgeval is... Uh, een, een simpele variabele, een variabele van een basic type. Nou daarvan zeggen we dat is een expressie. Dus elke variabele is een expressie. Elke constante van een basic type, zoals 0, 1, 2 en true en false, is ook een expressie van die, van die type. En nou heb je de, de opbouwstap. Als je een stel expressies hebt, S1 tot en met Sn... Met als type t1 tot en met tn. En je hebt dan vervolgens een operatie op, of een constante van die deze higher, hogere type. Ja, die precies uh, n argumenten meeneemt, precies allemaal van die type. Nou, dan heb je een nieuwe expressie waarbij je die operatie loslaat op die argumenten. En merk op, in deze inductieve definitie uh, hebben we dus standaard niet de infix notatie, maar wat dan heet de prefix notatie. Maar in gebruik, als die op de plus zou zijn, dan schrijven we niet plus 1 en 2, maar dan schrijven we op 1 plus 2. Maar in deze inductieve definitie maken we dus gebruik van de, de prefixnotatie. Nou, deze clausule is bijna hetzelfde als die, alleen in plaats van een operatie staat, heb je hier een array. Maar dit is eigenlijk bijna hetzelfde, want een array is ook gewoon een een ding van een hogere type, die, die vraagt een stel n-tal argumenten van type t1 tot en met tn en dan lepelt dan een uh, resultaat op van type t. Nou, als ik dan een stel van die uh, expressies heb die matchen wat deze uh, argumenten, wat betreft de types van de argumenten, nou, dan kan ik een nieuwe expressie maken waarbij ik die a loslaat op s1 tot en met sn. En eigenlijk, ja, die a, die zien we dus als een functie. Dus eigenlijk zou je hier ook gewoon haken ha kunnen neerzetten. Hm? Want zo interpreteren we die array a als een functie. Maar ja, dit is zo'n beetje de ingeburgerde notatie voor het indiceren van een array element Dus daarom gebruiken we die, die haken. Maar je kunt het dus net zo goed lezen als, uh, de, als die parenthesis, die ronde haken. Nou, en dan... Uh, even zien. Wat, we, wat hebben we hier? Als B boeien Boolean expressie is en S1 en S2 zijn van type T, ah, dan hebben we ook nog een conditionele expressie. Dat is, misschien zit dat al in het repertoire, repertoire van uh, operaties, maar dan vermeld het hier nog even expliciet omdat we het zo meteen nodig zullen hebben in het uh, axiomatiseren van uh, assignments aan arrays. En daarom is uh, dit wel uh, het Apart vermeldende uh, waard. Dus we uh, veronderstellen ook dat we dus conditionele expressies hebben, waarbij dus B een Boolean expressie hebben, is. En als S1 en S2 beide van het type T zijn, dan is deze conditionele expressie ook van het type T. Ik heb, ik heb een vraag, Frank. Uh, kunnen arrays ook zelf los voorkomen als een expressie? Nee, dat is een hele interessante en daar, daar, komen, we, uh, daar komen we nog op uh, terug. want meteen zullen we laten zien hoe we kunnen redeneren over assignments aan uh, re-elementen. En daarbij zullen we inderdaad alleen maar uitgaan van dit soort expressies. Dus een a kan nooit los voorkomen. Want je kunt inderdaad ook zeggen, een simpele variabele is een expressie. Dan een array is eigenlijk A, is ook een gewone variabele. Dus waarom zou dat ook niet een expressie zijn? Dat je dus in je taal eigenlijk gewoon functies zelf als expressies hebt. Nou, dat doen we niet omdat, ja, de motivatie is omdat dat niet in onze programmeertaal voorkomt. We manipuleren niet in één hap een hele array. We, bijvoorbeeld, we hebben niet als een conditie bijvoorbeeld... Als RA gelijk is aan B. He, want dan zou je zeggen: dan zou je in één klap kunnen zeggen. of twee, de twee functies die uh, weergegeven worden door RA en B gelijk zijn. Nou ja, dat, uh, je, dat, dat kunnen we niet eens uitrekenen. Want in principe moet je dan alle elementen bij uh, langs. En we, onze functies zijn oneindig. Ja, dan zou je dus uh, programmaconstructen hebben. die wel. Uh, voorbij Turing complete zijn dus daarom hebben we geen arrays uh, als uh, expressies in de programmeertaal en ja we willen eigenlijk in de assertietaal aansluiten bij de programmeertaal in eerste instantie en daarom laten we die uh, arrays niet los die zitten altijd vastgeplakt aan een stel argumenten kun je dus alleen maar als expressie gebruiken als je ze toepast op een stelargument. Maar dat is een interessant punt en daar komen we nog wel uh, op terug. Want het is natuurlijk geen uh, heilig dogma. Hè, van uh, Dat je taal. De, dit zijn de expressies van de programmeertaal. En die, deze expressies zullen ook de basis vormen van de taal. Eigenlijk heb ik, de, heb ik dat een beetje, dat onderscheid, nu uh, uh, niet expliciet gemaakt. Want in principe zijn dit de expressies van de programmeertaal. Maar we zullen deze expressies zullen ook de expressies zijn van de taal. En uh, het feit dat dit de expressies zijn van de programmeertaal, wil natuurlijk niet alleen zeggen dat je bijvoorbeeld in die taal niet andere expressies mag gebruiken. Maar misschien kun je wel een. Zeggen van ja dat het de voorkeur verdient om je ascensietaal zoveel mogelijk bij je programmeertaal aan te sluiten. Dat je niet met allerlei vreemde constructen op de proppen komt uh, die niet in je programmeertaal uh, zitten. En die eigenlijk ook niet echt begrepen hoe, hoeven te worden door iemand die die programmeertaal kent. Als je dan je programma wilt specificeren, dan heb je het liefst dat je dat kunt doen op basis van de kennis van de programmeertaal. En dat je niet voor de specificatie van je programmeertaal ook nog helemaal apart kennis moet hebben van een, een, of, andere, van een of andere construct in je specificatietaal. Want dat bemoeilijkt alleen nog maar het specificeren van uh, correctheid van je programma's. En het is al moeilijk genoeg, dus laten we het vooral niet moeilijker maken dan uh, nodig is. Dus hier komen we nou bij uh, de syntax van asserties. Die asserties worden dus gebruikt hè, voor de formalisering van pre- en postcondities voor de specificatie van correctheid van statements. Nou, dit is ook uh, een heel simpele, standaard definitie van uh, eerste orde uh, predicaatlogica. Hoewel, eerste, dat valt nog even mee, want daar kom ik zo op op dit punt. Maar ook weer een inductieve definitie. We duiden asserties aan met lettertjes P, Q en R. P', P1, P1, P2 enzovoort. Nou, het basisgeval is een boeiende expressie, zoals dus gedefinieerd in die vorige slide. Ja, dus elke expressie van het type boeien mag je gewoon gebruiken als een uh, atomaire assertie. Dat is het basisstand. Uh, en dan kun je vervolgens complexere asserties maken door middel van conjunctie, hè, P en Q. Hier zet ik trouwens wel uh, haken uh, bij, maar dat komt omdat we zo'n P en Q ook... Uh, in de plaats, bijvoorbeeld, hier heb ik hem niet samen met een disjunctie. En dan willen we wel direct ook uh, desambigueren Als we bijvoorbeeld willen schrijven P en Q of R. Ja, dat is uh, ambigu natuurlijk. En dan is het wel cruciaal waar de haken staan. Dus daarom introduceren we wel hier al direct uh, de haken. Uh, we hebben negatie, uh, niet P. Nou ja, en verder wat heb ik, uh, implicatie. Dan is dan, whatever. En dan hebben we kwantificatie. En uh, x is hier een variabele. in principe gaan we ervan uit dat dit een simpele uh, variabele is. Dus dat we alleen maar kwantificeren over integers en boeiends. Zogeheten eerste orde uh, kwantificatie. Maar ja, je zou in principe in je assertie uh, ook best uh, toe kunnen staan dat je kwantificeert over arrays. Dat je kunt zeggen er is een array A. Hè? Dat we zeggen er is een functie waarvoor P uh, geldt. Bijvoorbeeld, er is een functie zodanig dat alle, alle, alle, op elke index de waarde groter of gelijker nul is, zou je kunnen zeggen. Weet ik veel wat. Maar dan, uh, ja, dan zit je wel op een ander, heel ander niveau. Dan heb je te maken met een tweede-orde-predicaatlogica. En dat is veel expressiever, daar kun je veel meer dingen in uitdrukken. Maar ja, het nadeel daarvan is ook dat... Uh, uh, Daarin dingen bewijzen, de notie van wanneer een formule geldig is, wordt daarmee ook veel ingewikkelder. Maar we laten dat een beetje in. Het midden. Soms, we zullen wel voorbeelden zien waarbij het wel handig is om uh, ook hier een tweede-orde kwantificatie uh, te gebruiken, uh, toe te staan, uh, bijvoorbeeld kwantificatie over race. Mocht je meer weten, willen weten over dat verschil tussen eerste-orde en tweede-orde, ja, uh, Google maar. <laughs> Je kunt Wikipedia tweede orde predicaatlogica, dan, uh, dan vind je wel ook wat uh, basisinformatie uh, daarover. Want ik ga ervan uit dat jullie in eerste instantie primair uh, kennis hebben van de eerste orde predicaatlogica. Maar qua syntax maakt het dus eigenlijk niet veel uit. Hè? Of hier een x staat of een en Qua betekenis maakt het ook niet veel uit. Hier zeg je dan, er is een integer en dan zeg je er is een array uh, waarvoor iets geldt. Maar ons bewijs theoretisch maakt het wel een rol uit. Nou, een heel simpel voorbeeld van een uh, arsetsie. Uh, deze arsetsie zegt, uh, nou, wat hij zegt moet ik eerst uit, uitleggen wat die REA is. Uh, dat is hier impliciet, maar je ziet hier al dat die eendimensionaal is. Uh, het domein zijn uh, de integers in het algemeen. En... Uh, Aangezien ik hier het uh, klein of gelijk teken uh, gebruik, mag je wel veronderstellen dat ook het bereik van die RE weer eentjes uh, zijn. Nou ja, wat zegt dan deze uh, assertie? Die zegt dan dat die RE A uh, monotoon stijgend is. Dat voor willekeurige index A kleiner of gelijk is aan A plus 1. Ja, nu zijn we eigenlijk uh, klaar. He, want nu weten we precies hoe onze correctheidsspecificaties eruit zien. He, we weten wat de syntax is van de pre- en de postcondities en we weten wat de syntax is van, van, van de statements. Wat we nu gaan doen is kijken van... Uh, wat we nu gaan doen is een bewijssysteem ontwikkelen voor het, dus het afleiden van die correctheidsspecificaties. We hebben dus uh, de syntax van zowel, sorry, asserties als statements geïntroduceerd. Dus we zijn nu helemaal klaar om te kijken ja, hoe een bewijssysteem uh, eruit zou zien hè, voor het redeneren over die correctheidsspecificaties. Dus moet je even goed... Uh, voor ogen hebben. Hè? Hoe ziet zo'n correctheidsspecificatie eruit? Je hebt er een paar gezien. Hè? Dus preconditie P, een statement S en een postconditie Q. Ja? Dus dan moeten we stel axioma's gaan verzinnen. En een stel bewijsregels. Maar zodanig dat we daarmee ook echt uit de voeten kunnen. Dus complexere programma's correct kunnen bewijzen. Nou, hoe doen we dat? Hoe gaan we gewoon uit het raam kijken? En dan uh, wachten tot er een axioma voorbij vliegt? Hoe kom je daarop? Ik noemde in het eerste college al Euclides, die, uh, die uh, de, de, de meetkunde in zijn tijd uh, axiomatiseerde. Ja, die, die kwam met zijn axioma door twee punten uh, in de ruimte gaat precies één lijn. Ja, en nog een paar van die uh, dingen. Ja, waarom die? En waarom niet uh, anderen? We zijn evident genoeg, maar misschien zijn er ook nog wel andere evidenten. Dat weet ik niet. En, zijn, en de vraag is, zijn dit alle evidenten? Heb je niet nog meer nodig? Uh, nou, dat, dat soort overwegingen zijn hier niet echt helemaal... Of laat, we, laat ik het anders zeggen. We kunnen hier systematisch uh, die axioma's gaan verzinnen. Ja. We hoeven we, we, we niet uh, in de drie dimensionale ruimte te kijken om te, om, om, om te zien wat evidente waarheden zijn die we eventueel als axioma's uh, uh, kunnen bombarderen. Want we hebben hier bijvoorbeeld een duidelijke uh, syntactische de, inductieve definitie van onze statements. Dus als je gaat op zoek naar evidente uh, correctheidsspecificatie voor die statements, dan ligt het ook voor de hand dat je kijkt naar eerst de meest simpele statements, assignments. En dan ga je af, ja, wat, zou, wat is een evidente axioma uh, voor, uh, voor assignments? En vervolgens ga je kijken, oké, okay, stel voor, ik heb een evidente axioma gevonden voor assignment. Of, en voor de skip uh, statement. En dan ga je kijken van... Uh, hoe je complexe statements opbouwt. En dan heb je sequentiële compositie. En dan ga je afvragen: oké, okay, nu wil ik de correctheidsspecificatie bewijzen voor een sequentiële compositie. Nou, wat moet ik dan weten voor zijn onderdelen, opdat ik uh, die globale specificatie kan afleiden? Dus ja, je hoeft niet wild weg. Uh, zeg maar, rond te kijken in die oneindige wereld van alle mogelijke statements. Statements hebben duidelijke structuur en het ligt voor de hand dat je het uh, bewijssysteem ontwikkelt aan de hand van die structuur. Kijk, dat doe je ook uh, bijvoorbeeld met uh, de natuurlijke deductie van propositielogica. Dan ga je in wezen ook kijken naar hoe asserties uh, of propositionele formules zijn opgebouwd. En voor elke uh, manier om complexe dingen op te bouwen, bijvoorbeeld door middel van conjunctie en disjunctie, voer je aparte regels in. Dus die bewijsregels, die, die, die eigenlijk weerspiegelen die voor een groot gedeelte de syntactische structuur van uh, wat je wil bewijzen. En dus ook hier zal het bewijssysteem voor een groot gedeelte, de syntactische structuur van onze statements uh, die we correct willen bewijzen, uh, volgen. Nou, hier staat hij dan al, maar zou je hem daar niet staan, zien staan, dan zou je, denk ik, in ieder geval deze, zelf wel makkelijk kunnen verzinnen. Hè? Dus basisstatement is een skip statement. Nou, wat is de meest evidente correctheidsspecificatie of axioma hè, voor een skip? Wat doet een skip in het algemeen? Hè? Wat is de essentie van het input-output gedrag van een skip statement? Nou, skip doet niks. Verandert de toestand niet. Dus begintoestand is hetzelfde als de eindtoestand. Dus wat geldt in de begintoestand? Moet ook gelden in de eindtoestand. Nou, dat, als je dat. Die, die intuïtie vertaalt naar zo'n correctheidsspecificatie ja dan, dan kom je eigenlijk vanzelf al op dit uit huh? wat is een axioma voor een skip? nou dat zijn uh, hoortrippels waarbij de pre- en postconditie dezelfde assentie is ik moet wel even belangrijk op te merken dat dit eigenlijk een axioma schema is huh? dit, dit is niet één axioma nee dit is voor elke assentie is dit een axioma en als je een concreet bewijs gaat doen, dan zul je op de proppen moeten komen met concrete instanties van die axioma's. Dus dan ga je hier, in, als je zo'n skip-axioma wil gebruiken, of skip -schema, het schema, dan ga je die pre- en postconditie concreet instantiëren. Nou, nu komen we bij de assignment. Ja, dit is, dit is wat minder uh, voor de hand uh, liggend. We willen nou dus ook kijken wat, wat, uh, wat is de essentie van, van een assignment. Nou, Intuïtief, wat doet een assignment? Verandert de toestand. Hè? In dit geval hebben we u wordt t. Dus wat doet hij? Hij kent aan de variabele u de waarde t. toe. En in principe de rest van de state wordt niet veranderd. Dus. Ja, wat voor een relatie tussen de pre- en postconditie uh, kun je verzinnen die die toestandsverandering in zekere zin weerspiegelt. Dat is, uh, dat is de vraag. En die vraag hier die wordt beantwoord op misschien in eerste instantie een beetje tegenintuitieve wijze. Namelijk van achteren, ik noem dit even de achterkant van de zuin, van achteren naar voren. Eigenlijk de andere kant op dan dat je een assignment executeert. Een assignment executeer je in een gegeven begintoestand, dan voer je hem uit en dan krijg je een eindtoestand. Zoals je hier zit, hier neem ik een willekeurige postconditie en nu wat ik hier doe is, dit is een substitutie, laat ik een substitutie los op die postconditie P en dat geeft mij dan een preconditie. Ik ga zo uitleggen wat, die, wat het idee is van die substitutie. Maar het gaat me nou even om aan te geven dat je ziet dat dit een beetje tegenintuitief is. Dat je van achteren naar voren redeneert. Backwards reasoning. En niet zoals een assignment uitgevoerd wordt van een begintoestand naar een eindtoestand. Daar komen we later, misschien nog met ook de werkcollege... Uh, kunnen we daar nog wat oefeningen over doen voor alternatieven. Dus meer een voorwaarts, uh, uh, manier van redeneren. Maar laat ik nou proberen, proberen uit te leggen wat het idee is uh, van deze preconditie. Dan moet ik eerst uitleggen dat... Uh, hier zie je dus weer die assignment staan. Maar nu tussen haken. Maar nu betekent die assignment heel wat anders. Want nu is het een puur syntactische operatie op die postconditie. Kijk, deze zin. Hier is een assignment het verandert de toestand. Ja, en een toestand is uh, een, een, een functie die waarden aan de variabelen toekent. Ja, en een uh, assignment verandert dus die toestand door de waarden van bepaalde variabelen te veranderen. Hier daarentegen, als ik die assignment plaats tussen haken, dan is het opeens een heel ander ding geworden. Dan is het ge geworden tot een wat we noemen een substitutie. En dat heb je hoogst, we zijn al gezien bij paredicaartlogica. Maar misschien heb je daar andere notaties. Soms wordt ook notatie gebruikt t slash U. Of soms zelfs U slash t. Dat zijn niet altijd uh, standaarden voor. Maar we gebruiken gewoon hier dezelfde uh, assignment teken. En je moet dit lezen als vervang elk voorkomen van u in P door T. Dus het is gewoon. Puur een syntactische operatie die elk voorkomen van u in B vervangt door T. En het idee is dus dat deze preconditie een preconditie is voor deze assignment die garandeert dat na afloop P geldt. Want dat is de semantiek van zo'n pre-postconditie specificatie. In willekeurige toestand waarin de preconditie waar is, als je die assignment uitvoert, moet die postconditie gelden. Nou, wat is nou het idee van deze preconditie waarbij je u vervangt door t? Nou, dat is eigenlijk een manier van voorspellen of p na afloop geldt zonder de assignment uit te voeren. In zekere zin virtueel. Nou, hoe kun je dat doen? He, zonder die assignment uit te voeren voorspellen of p na dienol geldt. Nou, dat we gewoon... gewoon je, kijkt, je weet wat verandert, dat is u. Ja, u krijgt de waarde van t. Dus waar p praat over u, in de, in de preconditie, dat wordt dus eigenlijk t in de postconditie. Ja, als hier in p u voorkomt, wat is dan de waarde van u? Dat is de waarde van t. Als, als u hier in p voorkomt, wat is dan de waarde van u? Dat is de initiële waarde van u. De waarde van u in de begintoestand. Maar als ik nou in de begintoestand, in deze preconditie, als ik in de begintoestand deze preconditie evalueer met u vervangen door t, dan is het dus alsof ik p, in plaats van uh, dat die praat over u, dat die praat over t. Ja. Oké, okay, ja. ik hoop dat je daarmee iets van een uh, intuïtie krijgt van... Uh, Waarom dat werkt, die substitutie. Wat het uh, idee erachter uh, uh, is. Maar misschien wordt het, uh, misschien is het allemaal veel te ingewikkeld zo uitleggen. En wordt het allemaal veel duidelijker aan de hand van een uh, simpel voorbeeldje. Neem nou zo'n uh, assignment. X wordt x plus 1. Hè, dus context uh, uh, geeft dat x dus een integer variabele is. En de hoge x met 1 op. Nou, nu willen we weten. Uh, uh, wat de preconditie is, die garandeert, in elk geval dat na afloop van die uh, assignment, x gelijk is aan y. Nou, daar kun je dus over nadenken, proberen uit te volgen wat, uh, wat dat zou, uh, zou kunnen wezen. Maar deze assignment, uh, als je zegt, nou je, je hoeft niet na te denken. Je, wat, je, wat je moet doen is gewoon hier in dit geval die x in die postconditie gewoon vervangen door deze x plus 1. En elk voorkomen. Nou ja, je hebt me hier maar één voorkomen. Dus ik een instantie van deze axioma verkrijg ik door gewoon deze postconditie te nemen en x te vervangen door x plus 1. Nou, dat doe ik nou. En dat is dus, ja, als het goed is, als deze axioma sound is, dat wil zeggen dat dit inderdaad waar is, want we willen natuurlijk wel alleen axioma's hebben die waar zijn. In de, in de zin van de, de waarheid van zo'n correctheidsspecificatie. Nou ja, dat, in dit geval kun je je daar wel van overtuigen. Hè, want wat zeg je hier? Nou, als voor deze increment het ophogen van x, uh, gelijk is aan x plus 1. Hè, waarbij hier x dus de oude waarde is van x. Hè, want dit evalueer je in de begintoestand. Dus je hebt de x nog helemaal niet opgehoogd. Maar je wil wel weten of na die ophoging x gelijk is aan y. Nou, dan moet dus wel, he, voordat je hem ophoogt, weet je dan, wil x gelijk zijn aan y? Ja, dan moet x plus 1 gelijk zijn aan y. Dan weet je dus dat er afloopt de afloop, de nieuwe waarde van de x, inderdaad gelijk is aan y. Dus op die manier kun je dus eigenlijk gewoon voorspellen of zo'n postconditie geldt door uh, domweg, uh, in, di in dit geval, of in het algemene geval. Zo'n deze variabele u in de postconditie te vervangen door t. Daar heb, heb ik een vraagje over. Want een paar slides terug uh, introduceer je de existentiële kwantificatie. Uh, met erin simpele variabelen. Uh, geldt het ook dat je domweg x kan vervangen door t. als er, als er in de assertie. Uh, kwantificatie plaatsvindt? Ja, dat is een goede. Uh, dat is inderdaad een detail dat ik. Uh, dat ik niet. Uh, Expliciet nog gemaakt hebben, want ik zei hier dom, uh, zei van, uh, nou ja, hier zie je duidelijk. Hè, is het is dom weg x vervangen door x plus 1. Uh, x, ja, x vervangen door x plus 1. En hier had ik dat gegeneraliseerd door te zeggen van ja, van elk voorkomt u door t. Maar wat je moet oppassen, wat niet mag, en daar, dat, is, uh, dat is misschien wel, daar zullen we ook uh, uit het werkcollege uh, oefeningen in doen. Uh, of daar zullen we daar iets uitgebreider op ingaan. Wat niet mag is dat als je ergens op een plek u vervangt door t. Kijk, in t mogen variabelen voorkomen. En uh, die variabelen dat zijn vrije variabelen. Hè, want t uh, bevat geen kwantificatie. En t kan bijvoorbeeld zijn x plus 1. Hè, zoals hier x plus 1. Maar als ik dan u vervang door t. Dan mag die x niet in de scope van een kwantifier van p voorkomen. Dat mag niet. En in het werkcollege zullen we wel laten zien dat, stel je voor dat ik wel, ach, die, die logici die, die, die maken onnodig uh, allerlei restricties over hun substitutie. Uh, zou mijn worst meest, dus ik hou me daar niet aan. Nou, in het werkcollege kun je, ik heb wel opgaven van laat zien dat als je niet aan die conditie voldoet, hè, dus uh, dat je gewoon toestaat dat variabelen in t na substitutie gebonden raken, in P, dus vallen in de scope van een uh, gekwantificeerde variabele in P, dat je daarmee uh, instanties van het assignment axioma krijgt, die gewoon niet waar zijn. Nou ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Ja, ja, elke instantie van dit uh, axioma, dat moet gewoon waar zijn. Je kunt uh, jezelf ervan overtuigen dat die restrictie, hè, dat je dat die variabelen niet gebonden mogen worden naar substitutie, dat je je daaraan moet houden. Uh, dat betekent trouwens niet dat je met je handen in je haar hoeft te zitten, mocht dat gebeuren. Stel bijvoorbeeld uh, t bevat een variabele x, die hier gekwantificeerd wordt, en naar substitutie zou, zou die deze variabele gebonden worden. Ja, wat je dan moet doen, is uh, die gebonden variabelen herbenoemen. Je moet dan een, geheten, een alfabetische variant van deze p introduceren. Dat wil zeggen, het maakt niet uit wat de namen zijn van de gebonden variabelen. Er is een ding, er is een x, hupplepup, is hetzelfde als er is een y, hupplepup, als ik in hupplepup x vervang door elke vrij voorkomen van x vervang door y. Dus of ik zeg er is een x hup, lup, hup, of er is een i, hup, lup, hup, dat maakt niet uit. Dus mocht het zo zijn dat die variabele x hier gebonden raakt, dat hier een er is een x staat. Nou ja, dan moet je gewoon die er is een x hier hebben noemen tot de er is een ei En dan kun je die substitutie wel toepassen. Dus die substitutie moet je altijd kunnen toepassen, maar soms uh, moet je... Een, wat heet een alfabetische variant van die postconditie nemen om te voldoen aan die restrictie van de substitutie. Oké. Okay. Maar nu komen we bij, uh, bij uh, assignments aan arrays. Want hier heb ik je dus een instantie laten zien van, uh, van het assignment axioma En dat betreft een assignment aan een simpele variabele. Maar hoe zit het nou als bijvoorbeeld die u een uh, geïndiceerde re variabele is? Bijvoorbeeld uh, ai wordt 0 of zoiets. Wat betekent dan die substitutie? Betekent dat dan dat ik elk voorkomen van a 0, a tussen haakjes 0, dus het nul element van a, moet ik dan elke ex -ex voorkomen van a 0 in p vervangen door t? Nee, dat, uh, dat werkt niet. Waarom werkt dat niet? Dat werkt niet omdat je daarmee niet recht doet aan mogelijke aliases. Als ik zeg uh, uh, A0 wordt 1 bijvoorbeeld. Hè. Ik zet het 0 element van A zet ik op 1. En stel ik uh, praat... In P over jede element. Ik zeg bijvoorbeeld jede element van A is 0. Hè, wat, wat zei ik nou? Ik zei, ik zet het 0 element van A zet ik op 0. En stel ik neem als postconditie van P dat jede element staat op 1. Is gelijk aan 1. Nou zou ik letterlijk uh, uh, in deze postconditie uh, op zoek gaan naar voorkomens van A0. Ja, die zijn er niet. Want er komt alleen aj voor. Dus dan zou die substitutie helemaal geen effect hebben. En dan zou als preconditie zou ik hebben uh, aj is 1. Nou, moet je even goed nadenken. Is dat, is dat inderdaad een, een, een preconditie die garandeert dat na a0 zetten op 0 geldt aj is 1? Nee. Dat geldt niet. Want als j gelijk is aan 0, je weet j is een variabele. Dus die a die, die kan verwijzen naar uh, een willekeurige index. Maar ik kan ook verwijzen naar 0 zelf. Dus als j gelijk is aan 0, ja, dan geldt natuurlijk niet, als ik uh, a0 op 0 zet, dat de afloop, uh, a0 is gelijk aan 1. Dus letterlijk, in geval van uh, reassignments. ...de linker kan vervangen door t, ja, dat geeft ook aanleiding tot uh, instanties van het assignment maar die gewoon niet geldig zijn. Want ik neem niet mee in die letterlijke substitutie wat mogelijke eliassen zijn. Hè, zoals bijvoorbeeld uh, de expressie aj. Zo, so, ja, hoe doen we dat? Dat nou, er zijn twee manieren... Uh, we gaan uh, deze manier in eerste instantie uh, behandelen. Dat wil zeggen, dit is een manier die in de context blijft van de de taal. En dan kom ik even terug op Hans Dieters vraag van, uh, ja, kun je die uh, arrays niet ook als expressie zelf meenemen? Misschien kun je daar zelf uh, over nadenken. Maar als je dat zou toestaan, dan zou je ook nog op een andere manier... Uh, uh, array Assignments kunnen modelleren. Zelfs als letterlijke substitutie. Dus dit is even een interessante uitdaging. Ja. Ik herhaal nog even. Ik geef hier een aanpassing van uh, de notie van de substitutie. Die Eliasing meeneemt in de context van onze assertie -taal, Waarbij we alleen Arrays hè, zo mogen gebruiken. Een Array staat niet uh, los. Nog alleen toepassen op een, op een argument. Maar zou je bijvoorbeeld ook toestaan dat arrays zelf expressies zijn, dat is mijn bewering, dan kun je een alternatief verzinnen voor dit assignment uh, axioma, waarbij de substitutie inderdaad gewoon weer letterlijke substitutie is. Maar dat gaan we hier dus niet doen. Dit wordt nou geen uh, letterlijke uh, substitutie. Uh, even kijken, wat, wat gaan we hier doen? Ja, dit is nu een uh, instantie van het uh, assignment axioma. Gewoon letterlijk opgeschreven. Hè? Ik heb hier postconditie, die zegt dat uh, uh, a op uh, het einde element staat op 1. Hè? i is dus een integer variabel, kan de waarde 0, 1, 2, 3, weet ik veel wat uh, hebben. Dat hangt af van de toestand. En hier zet ik uh, ax op 0. En wederom, wat de waarde van x is, hangt af van de begintoestand. Wat de waarde van y is, hangt ook af van de begintoestand. Want je ziet in dit programma verandert de waarde van y uh, niet. Wat alleen verandert is uh, de inhoud van die array. Ja, want die zet ik op het x-element, zet ik hem op 0. Nou, volgens het assignment axioma krijg ik dus uh, een preconditie door. ...deze assignment als substitutie los te laten op die postconditie. Maar we hebben al gezien, al beredeneerd, dat kan geen letterlijke substitutie zijn. Nou, nu laat ik stap voor stap zien hoe je een soort met contextuele analyse kan doen van deze postconditie... dat je mogelijke aliases van deze expressie op zoek gaat... En die vervolgens herschrijft. Dus je gaat niet letterlijk kijken naar alle voorkomens van AAX in de postconditie. Nee, je kijkt naar alle mogelijke aliases. Nou hier is er maar eentje. Een simpel voorbeeld gegeven. Hier is er maar één. Dat is AI. Dat is een mogelijke alias. Nou en dan gaan we zien wat we dat daarmee gaan doen. Want die gaan we namelijk ook vervangen. Want ik zei al. AI. Wat is de waarde van AI na afloop? Ja, dat hangt natuurlijk af. Of als i gelijk is aan x, dan is de waarde van a i na afloop van deze assignment is natuurlijk nul. Ja, en als i ongelijk is aan x, wat is dan de waarde van deze expressie? Nou, dat is gewoon de oude waarde, a i. Nou, dus je ziet, je krijgt een gevalsonderscheid. Je moet een keuze maken tussen of je een geval onderscheiden van of i is gelijk aan x... En dan is de waarde van deze expressie dus nul. Of i is ongelijk aan x. En dan is de waarde van deze expressie gewoon de oude waarde. Want hij verandert uh, niet. Nou, dat nemen we mee in deze formele uh, definitie. En dat laat ik gewoon al stap voor stap uh, zien hoe je zo'n uh, definitie, uh, hoe je zo'n substitutie definieert. Dat doe je ook weer met uh, inductie. Ehm... Uh, want zoals ik al zei, uh, substitutie betekent uh, uh, iets vervangen door iets anders in een string. Uh, ja, dat is mooi gezegd. Maar zou je dat bijvoorbeeld willen implementeren, uh, je, hebt, uh, je hebt een basis voor je taal en je kunt de string herkennen en vervolgens ga je uh, een substitutie implementeren die een bepaalde substring uh, in die string vervangt. Ja, hoe definieer je dat? Nou niet luk raak voor willekeurige string. Dat ga je dan ook weer doen. Na opbouw van, uh, van die uh, string. Die, die string heeft een bepaalde structuur. Hè, want dat, die, die, deze string hier dat is een assertie. En die inductieve definitie van de substitutie. Die volgt de structuur van die assertie, Zoals hier. Hè, hebben we dus. Uh, laten we die substitutie los op een gelijkheid. Ai is gelijk een 1. Dus. Als je kijkt naar de parse tree van deze assertie, dan zie je, ah oké, okay, dit is een basic assertie. En dan zie je op de topnoop, zie je een isgelijkteken. Nou, wat, je dan, wat die substitutie dan doet, die ziet dat, die ziet, ah, dus een isgelijkteken. Nou, daar doe ik niks mee, daar heb ik niks mee te schaften. Ik ga doorfietsen naar de argumenten. Dus deze substitutie. Uh, loslaten op een is teken betekent gewoon die substitutie loslaten op zijn argument. Ja, dat laat ik hier uh, zien. Ja? Dus dit is stap 1. Ja, ik laat deze substitutie los op dit argument. Dat zie je hier. En hier laat ik hem los op dat argument. Op 1. Nou, dit is heel ma uh, makkelijk. Ja? Want dit is 1 is een constante. Nou, deze substitutie die gaat op zoek naar aliases uh, van A. is nou 1 is geen elias van A. Van x, dat is gewoon een constante, dus die blijft onveranderd. Ja. Maar hier komt die substitutie in, uh, in actie. Want die ziet nou een expressie. Die, gaat, die expressie kan ook weer een willekeurig complex ding zijn. Dus de, die heeft ook weer een hele bar stream met op topniveau uh, uh, een een of andere operatie. Maar in dit geval is het dus een array A. So, de parasitrie ziet, dus hier de topnoot. En hij ziet: ah, dat is een a. En nou is hij gewaarschuwd, want nu weet hij van ah, nu heb ik te maken met een mogelijke Elias. Nou, wat hij dan vervolgens doet, is testen. Hij laat nou die substitutie weer los op dit argument. En dat is belangrijk, daar dus zullen we ook wel voorbeelden van doen. Dat uh, dit is uh, plat. In de zin van ik uh, indiceer hier een element van die array A met gewoon een simpele variabele. Maar hier kan ook weer A ah, nog wat staan. Ja, ik kan helemaal een nesting maken van applicaties van die array A. En dat betekent ook dat deze, deze stap neemt dat mee. Kijk, hij weet nog niet dat dit een simpele i is. Dat moet hij nog ontdekken. Dus daarom uh, pas ik die substitutie hierop toe. Pas. Als in de volgende stap gaat hij ontdekken wat dat eigenlijk is. Maar het zou ook weer een, R, een, een index van een re kunnen zijn. En dan begint dat hele lieve verhaal weer van voren nog aan. Maar dus hij weet nog niet wat dit is. Dus ik, ik pas die substitutie toe op i. Uh, even kijken waar, waar, waar, waar zijn we. Uh, oh ja. En dan doen we dat gevalsonderscheid. Hè? Dus dan gaan we kijken of het resultaat, als deze expressie na deze substitutie gelijk is aan x dan hebben we te maken met een alias. Het is dus zo dat als die waarde van deze index na die assignment gelijk is aan x, dan moet die een nul opleveren. Het moet dus na zijn. Dus vandaar uh, dat je dus die substitutie hier nog aan toepast. Maar nogmaals, uh, je hebt die alleen maar te maken met de simpele variabelen. Maar goed, dus als, als de waarde van deze expressie na afloop van deze we gelijk is aan x, zo moet je dat lezen, dan moet je dus 0 opleveren, want dan weet je dat was een alias. En anders nou, is het gewoon deze, deze expressie uh, zelf met die substitutie losgelaten op zijn argumenten. Nogmaals, ik weet nog niet waar dit he, Die substitutie moet nog ontdekken wat hij hier nou tegenkomt. He, hij is nou dieper in de boom he, gezakt, maar, uh, en hij heeft vervolgens deze conditionele expressie uh, opgelebeld. Je ziet nou dat je opeens een conditionele expressie genereert, ja, want deze expressie AI wordt omgezet in deze conditionele expressie, waarvan beweerd wordt dat die gelijk is aan 1. Dus nu gaan we verder, ik ben nog niet klaar. Dus nu ontdek deze substitutie. Die zit nou, ah, dit is een, uh, mijn simpele expressie, dit is gewoon een variabele. Nou, en een variabele zelf kan nooit een Elias zijn van, uh, van deze expressie. Dus die wordt niet veranderd door die substitutie. Dus die blijft ongemoeid, net zo goed als die constante. Dus dan staat hier i is gelijk aan x. Dus als i gelijk is aan x, dan 0. En anders, ja hier weer, he, eigenlijk zie je hier een sharing he, van, van argumenten. Als je, als je dit wil, efficiënt wil implementeren, dan zul je daar natuurlijk ook gebruik van maken. Want dan moet je eigenlijk twee verschillende berekeningen doen. He, dit is typisch zo'n uh, zo, zo, zo optimalisatie in functioneel programmeren, waarmee je gebruik maakt van sharing van subexpressies Maar goed, dat is even, even te terzijde. Maar hier zie je dus ook weer van, uh, hier laat je die... Uh, Zit die substitutie, A, ah, dit is een ei. Ik uh, kan nooit een elias zijn van Ax, dus het blijft ongemoeid, dus ik krijg een AI. Dus, wat is het resultaat? En dit is dus een mechanisch proces. Hè? Dit, uh, dit kun je helemaal uitprogrammeren. Op, uh, hè? Dus je zou. We zou, zouden een programma, uh, een programmeeropdracht van kunnen maken. Uh, schrijf een parser voor deze uh, uh, azzesi-taal En uh, bijvoorbeeld in Java, uh, gebruik maken van, uh, maakt mij niet uit, een een of andere uh, parser uh, in, in Java. zodanig dat je uh, met een invoerfile uh, zo'n string uh, kan lezen. Plus een substitutie en voer dan die substitutie uit op die uh, invoerstring. Nou, dan zul je uh, dit, als je dat handig doet in ieder geval, dan zul je, nou, kan bijna niet anders, dan dat je dat op deze inductieve manier uh, defineert. De, uh, je definieert dan die substitutie als een functie die werkt op je invoerstring. En dan gaat die in zekere zin eerst parsen en dan vervolgens uh, uh, in dit geval uh, zo'n conditionele expressie uh, genereren. Oké, okay, laten we nou zien. Wat, ja, wat hebben we nu eigenlijk? Ja? Want nogmaals, uh, die kun je dus uh, mechaniseren, gewoon implementeren. Maar uh, uh, ja, vroeg of laat moeten we toch wel even weten van wat er nou eigenlijk staat. En uh, ja, dit lijkt een beetje complex. Want het is sowieso uh, zo'n uh, zo if-then-else als argument in een, gelijk, in een gelijkheid... En in het algemeen, zoals ik al een beetje aangaf, kan deze substitutie ook nog geneste conditionele expressies genereren. Daar zullen we wel een opgave over doen. Maar nou, dan wordt het wel helemaal voor ons lastig om te lezen wat dat, uh, wat dat betekent. Maar uh, in principe krijg je dit dus opgelepeld als preconditie. Maar ja, dat is een beetje, nogal zeiden, een beetje lastig lezen. Zo'n zo conditionele expressie kan je halen in de context van uh, deze gelijkheid. Maar intuïtief kun je hem natuurlijk herschrijven. Hè? Want je hebt twee mogelijkheden. I is gelijk aan x of I is ongelijk aan x. Nou, als, als I gelijk aan x zou zijn, dan is de waarde van deze conditionele expressie 0. En die zou dan gelijk moeten zijn aan 1. Dus als I gelijk is aan x, dan moet 0 gelijk zijn aan 1. Nou, in... Uh, in de standaard rekenkunde is dat niet het geval. Ja, 0 is niet gelijk aan 1. Met andere woorden, i kan niet gelijk zijn aan 1. i kan niet gelijk zijn aan x. Dus we weten dat i ongelijk aan x moet zijn. En, wat dan? Ja, als i ongelijk is aan x, dan is de waarde van deze conditionele expressie ai. Maar die a moet dan vervolgens gelijk zijn aan 1. Dus op deze manier heb ik beredeneerd dat ik deze... Uh, gelijkheid ook kan herschrijven, herformuleren tot een meer inzichtelijke bewering, namelijk i is ongelijk aan x en a i is gelijk aan 1 e. i is ongelijk aan x en a i is gelijk aan 1 e. nou, dat leest stukken makkelijker dan dit maar het is ook heel makkelijk om zo'n conditionele expressie, kun je eigenlijk zelf ook weer mechanisch wegschrijven dat, dat zou je ook kunnen doen, maar nu hebben we dat gewoon zo beredeneerd en inderdaad, dat klopt hè, dat hadden we al van tevoren bedacht. Dat wil AI uh, gelijk zijn aan 1, na afloop van deze zijnen, ja, dan moet wel I, I ongelijk zijn aan x en inderdaad ook AI gelijk zijn aan 1 natuurlijk. En dat krijgen we er toch mooi, uh, uh, ja, in zeker zin, mechanisch uit, zonder, uh, zonder na te denken. Dus dit uh, is de substitutie voor uh, array assignments. Dus even samenvattend voor uh, substitutie waarbij ik een assignment heb aan een simpele variabele, dan is het gewoon letterlijk substitutie. Hè? Zoals je dus hier zag, vervang x door x plus 1, maar in het geval van een array assignment ja moet je een contextuele, wat ik maar even mooi noem, een contextuele analyse doen. Je moet op zoek gaan naar mogelijke aliases en die herschrijf je tot conditionele expressies. Dat is heel in het algemeen gezegd uh, uh, de truc van dit. Dus op die manier uh, ja, ben je in staat om toch een algemeen uh, axioma te hebben voor zowel assignments als simpele variabelen als array. Uh, Oké, okay, dit is uh, weer even een natuurlijk moment om uh, te pauzeren.